Uh, hoi, ik ben Katinka en ik coach eigenlijk uh, coaches, trainers en therapeuten om hun inkomen en hun vrijheid op te schalen door middel van het maken van online programma's. Wel, ik vertel eigenlijk altijd in een online programma dat bestaat uit e-books en audio's en video's. Maar ik ben een heel ouderwetse meid. Ik nam mijn video's nog op uh, met een gewone camera. En ik vond het dat tijd dat ik ging opschalen. En dus ik kocht een iPhone. En dan ga ik gewoon bij de beste van de beste in training. Want ik kan natuurlijk alles zitten uitvogelen zelf. Maar dat gaat zoveel tijd nemen. En ik ben een ondernemer die ambitieus is en vooruit wil. En vandaar dat ik dacht, ik kwam Noortje tegen. Verdienen met video's, dat is exact wat dat ik wil. En dan ja, zijn we gestart. Hè? Geen twijfel. Oh, ik vond het zalig. Ik moet eerlijk zeggen, uh, het overtrof mijn verwachtingen. <lacht> want je moest van heel ver komen en ik had zoiets van, oei, oei, oei, ik neem al wat tijd, want dat gaat later beginnen, maar we vlogen er meteen in en ik had na één uur al van, oh, ik kan al verder, ik kan al verder. Dus eigenlijk alles wat daarna na een uur kwam, was voor mij al een bonus. Dus ja, absoluut, ik heb ervan genoten van begin tot einde. Mijn kleintje wordt tijd dat hij uh, aandacht krijgt, want ik heb zoveel aandacht gehad vandaag. Van Noortje, nu is tijd aan die kleine die daar zitten mopperen.